We hadden al geconstateerd dat ik uh, kroon had en zo'n stofje in je lichaam voor reuma. En op een gegeven moment moest ik dus door die reguliere controle heen van de scans. Mm. En toen zagen ze daar iets. Ik kom wel uit een hechtgezin. Central Point, dat is bekend hoor, dus dan kan ik je gewoon zeggen. Die is ja. verkocht voor 425 miljoen. Ik wilde iets in de fitness doen. En ik wilde niet in zo'n uh, discountketen. We zijn nu aan het onderzoeken of we de Urban Gym Group naar een ander land gaan brengen. Naar één specifieke stad. Gedisciplineerd, gestructureerd. Ja. Uh, wat personeel ook vaak prettig vindt. Ik nam heel vaak mensen aan op uh, gedrag en uh, hoe ze omgegaan waren met tegenslagen. Ik kom niet uh, wekelijks in de kerk, maar ik ben er wel dagelijks mee bezig. Hij is het topondernemer, bestuurder, investeerder, toezichthouder, adviseur, hij is vermogend en hij is nu ook auteur van een boek, Groeien als Kol. Reden genoeg voor een gesprek op CVD TV Jordi Kol, Jordi van harte welkom. Dankjewel. Om te beginnen, wij interviewden jou, ik heb even gekeken, dat is drie jaar geleden al, 2018. Uh, op TV en toen was je vrij uh, uh, eerlijk over je diagnose toen van ziekte van Crohn, ook nog reuma en een verhaal van, de, van een tumor. Ja. Hoe is het met je gezondheid nu? Ja, mijn gezondheid is uh, goed onder controle. Ik heb uh, medicatie, niet hele zware medicatie. Um, maar op het moment dat ik die wel eens vergeet te nemen een periode, of als ik veel uh, reis en zeg maar een iets ander leven heb met name qua voeding, ja. Dan komt het wel eens terug. Dus ik heb wel eens mindere periodes. Maar het is bijna altijd te correleren aan dat ik niet mijn medicatie heb genomen. Oké. Okay, en, en, en niet uh, aan andere dingen? Niet aan dat je te druk bent? Of het is echt medicatie nu? Ja, het, ik merk dat het is als ik veel reis, dus niet in Nederland ben. Mm -hmm. En dan andere dingen eet. En het lijkt dat mijn lichaam, yeah. uh, mijn maag, mijn darmen daar slecht op reageren. Ja. Yeah. En bijna, ja, redelijk allergische aanvallen krijg ik ervan. En als dat te lang duurt en ik gebruik mijn medicatie niet dan val ik meestal iets terug. En ik zat toevallig, uh, heb ik nu contact met mijn arts mm. vanavond. Want dus, uh, mm. ik heb wel zo'n een periode enige tijd geleden weer gehad. Dus, mm. Maar het is niet zo extreem als het destijds was. Dus uh, het is goed onder controle. En het verhaal van die tumor. Er staat nogmaals, ja. ik, hey, ik heb je boek doorgebladerd. Ik heb hem maar niet meer hier neergelegd, want hij is redelijk zeg maar, verneukt. Want ik heb allemaal vouwen en aantekeningen. Dus ja. het, het boek ziet er niet meer uit. Maar te gek boek. Uh, uh, vertel het verhaal eens van die tumor. Want wat een wonderlijk verhaal. Ja, nou ja, ik had natuurlijk, uh, we hadden al geconstateerd dat ik uh, kroon had en zo'n stofje in je lichaam voor reuma, wat wel veel van mijn klachten uh, uh, verklaarde. Ja. En toen viel ik in een periode 12 kilo af, 12, 13 kilo geloof ik. Echt in een hele, hele korte periode. Mm -hmm. Ik had s'nachts ook, uh, ja, was ik, uh, werd ik zwetend wakker. Eigenlijk een soort van koorts, maar ik had geen temperatuurverhoging. Dan ging ik een keer wegen en toen zag ik dat ik gewoon 4, 5 liter vocht op een uh, nacht verloor. En ik had extreme uh, hoofdpijn en ja, mijn nek uh, deed continu zeer, mijn spieren waren uh, pijnlijk. Ja, en op een gegeven moment moest ik dus door die reguliere controle heen van de scans. Mm. En toen zagen ze daar iets. Toen werd ik gebeld en ja, toen had ik al door dat het niet goed nieuws was. Mm. Uh, maar toen moest ik uh, vrij snel naar, uh, nou ja, naar het ziekenhuis, ik geloof binnen een dag. En toen sprak ik de chirurg en die zei, ja, we hebben dit, dit gezien en in combinatie met al die factoren. Maar één factor had ik niet genoemd. Ik had ook een hele lage bloedsuikerspiegel. Die ging niet omhoog, dus die zat altijd onder de drie. En ook daar kreeg ik volgens mij zweetaanvallen van. Ja, dus al die symptomen wezen erop dat die lum, zoals ze dat noemen, zeg maar een, uh, ja, een soort van substantie niet goed was. En die zat in mijn buik, dus niet in mijn darm of in mijn maag, maar in mijn buikholte. Ja, toen zei hij, ja, die kunnen we niet weghalen. En toen vroeg ik van, nou ja, wat is het dan? Dus toen zei hij: Nou ja, het is of Hodgkin of non-Hodgkin. Uh, maar dan moeten we eerst je openmaken, puncties nemen, testen ja, doen. Ja, en, die route, ja. en dat ging vrij snel. En uh, nou ja, dat hebben ze toen gedaan. Alleen uh, toen ik wakker werd na die controle, die niet een uur duurde, uh, maar twee uur. Toen zei mijn arts: Ik heb goed, slecht nieuws. Het goede is, nieuws is dat we niks konden vinden. En het slechte nieuws is dat we niet weten wat er met je aan de hand is. Nou, dat was uh, toen natuurlijk wel een big relief. Dat was vijf dagen nadat uh, ik dat gesprek had gehad. Ja. En toen hebben we na nou nog een keer een onderzoek gedaan, omdat ze nog uit wilden sluiten dat het niet aan de achterkant van mijn uh, lichaam zat. Dat was echt nog maar een 1% kans. En dat bleek goed te zijn. Alleen toen kwamen ze erachter dat mijn appendix en mijn uh, cicum, ja, die bleek, ja darm, die bleek twee keer zo dik. Toen stond er een discussie van, wat gaan we daarmee doen? En ik ja. heb toen gezegd, joh, ik wil de ding er gewoon uit. Ja. Toen hebben we eruit uitgehaald en, en die bleek schoon te zijn, uh, maar wel ontstoken en verdikt. En daarna zijn eigenlijk mijn klachten... Uh, ...voor afgenomen, die klachten die ik toen had. Dus, uh, en dat is het? Ja, ja. En wat ik al zei, en uh, op zich heb ik het nu met die medicatie onder controle... ...behalve als ik een keer een periode ja, vergeet die medicatie te nemen. Maar was nou de conclusie, verkeerde foto genomen? Ja, ja, zo'n zo foto is gewoon corrupt. En dan in combinatie met al die andere factoren, ja, was dat natuurlijk best wel een alarmbel. Ja, en voor mij was dat een beetje, uh, ja... ...je kan zeggen, nou, het was een corrupte foto... En ik had wat schietgebedjes gedaan en ik ja. denk, uh, ja, ergens was het toch ook een signaal voor mezelf mm. om bepaalde keuzes in mijn leven te maken. Ja, want dat is wel, hè, want, want er zijn, zijn meerdere soort van crossroads geweest in, in ieders leven, denk ik, maar ook in ja. jou. Is dat belangrijk als ondernemer? Om, om, wat, wat, want wat heeft het voor jou betekend, deze ervaring? Nou, ik wilde al langer stoppen met uh, mijn job. Ik was ook bezig met mijn opvolging. Dat werd niet altijd uh, in heel veel, met heel veel enthousiasme ontvangen. Bij hè, voor, ja, ja, voor de duidelijkheid. Ja, ja. dus uh, en de private equity investeerder wilde eigenlijk niet... dat ik uh, een vervanger ging zoeken. Mm. Ik wilde dat wel, maar goed, dat heb ik dus heel lang uitgesteld. En, uh, en dit was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen... waardoor ik heel abrupt zei, en nu ga ik echt stoppen. Nu gaan we iemand zoeken. Het heeft nog wel negen maanden geduurd. En ik heb eerder een moment gehad in, in mijn leven, zeg maar, of carrière... dat ik uh, soms te lang doorduwde, doorging en niet naar alle signalen luisterde met je enkels ook, even met, ja, met mijn enkel bijvoorbeeld, ja. Want maar, je hebt in de marine bij, bij behoorlijk fanatiek. Uh, ja, geweest. ik heb het Kim gezeten, ik was ja. bij de opleiding voor officier Kors mariniers. Daar heb ik mijn enkelbanden twee keer beschadigd en uh, ja, de tweede keer klapte ik echt zo gigantisch doorheen en uh, was hij zo dik dat de knop ook omging. Ik dacht ik ga dit niet nog voor een derde keer doen. Mm. En en later heb ik dat ook met, uh, met judo. Ik heb redelijk gejudoed en mm. gejutsu'd met name. En daar gebeurde het ook. bij Drie keer heb ik mijn schouder uh, goed verpest. En uh, een hele lange periode kon ik mijn arm niet optillen. En uh, ja op een gegeven moment heb ik ook daar de knoop gehakt van... Ja, weet je, wat probeer ik nou eigenlijk te doen? Ik ben wel leuk met al die toernooien bezig. Maar professioneel word je toch niet. En ik kan er niet van leven. En misschien moet ik eens soort gas terugnemen. Dus uh, ja, dat is alweer heel lang geleden. Maar ook dat had ik toen nodig om besluiten te forceren. Dus eigenlijk is jouw lichaam wel altijd een soort de guidance uh, zeg maar op bepaalde momenten dat die signalen afgeeft? Ik denk dat dat uh, bij heel veel mensen is. En ja. dat, dat als je onze ondernemer allerlei signalen krijgt van, noemen noem maar wat, hoofdpijn. Ik hoor mensen die gaan dan op vakantie en dan zijn ze de eerste dagen ziek en hebben ze koppijn. Nee. Ja, meestal is dat wel een signaal. Ik heb vaak die signalen genegeerd. Dat is misschien ook wel een beetje de achtergrond van het leger. En dat je dan doorduwt en ja. doorgaat. Niet mouwen, maar, maar door. Ja, dat is niet uh, altijd heel slim. Er ja. dus komen wel goede dingen ook uit leger. Daar wil ik zo meteen nog het een en ander over weten. want ik wil, ik wil een paar dingen met je behandelen en ik wil eindigen met gewoon een heel concrete aantal dingen uit het boek, die, ja, wat ik echt zie als gewoon lessen en tips waar ja. de kijkers veel aan hebben. Maar eerst nog een paar andere dingen. Uh, hoe belangrijk is... Um, uh, zeg maar, je, je jeugd en dan jeugd slash familie zeg maar, als basis voor wat je later in je leven doet als ondernemer? Ja, die, die is cruciaal denk ja. ik. ik Aan de ene kant, als ondernemer staat ook in het boek, zeiden mijn ouders vaak, uh, ga niet ondernemen want als je bank roept, dan uh, gaat iedereen dak eraf. Ja. Oftewel uh, dan uh, sta je onder, uh, onder de schulden, noem ja. ik het maar even. Met je ouders het waren geen ondernemers? Ze waren geen ondernemers dus dat heeft me niet echt gestimuleerd. Maar ik kom wel uit een... Uh, ja, uit een, een hecht gezin, waar mijn ouders alles gedaan hebben om uh, ons te laten studeren. Mm -hmm. Ook altijd voor ons waren. Wie uh, ons Ik en mijn, mijn twee zussen. Okay. En uh, ik denk dat ze in die zin ook uh, goed voorbeeld zijn voor, voor andere ouders. En ik hoor natuurlijk genoeg uh, hele slechte verhalen, ook van, uh, van vrienden die pas veel later op latere leeftijd vertelde hoe het er thuis aan toe ging. Mm -hmm. Ja, dan snap je wel hoe dat, zeg maar, hoe dat soort relaties impact hebben op kinderen. Mm -hmm. En dat voor een deel ook hun toekomst bepaalt. Ja. En datzelfde geldt voor waar je opgroeit. In het boek komt ook naar voren dat mijn ouders bij mij wonen. Ja, dat is bij ja. ons heel normaal, want mijn opa is ook door mijn ouders verzorgd. En in de andere kant van de familie is dat eigenlijk ook zo. Woont ook iedereen in de buurt. Dus voor mij was dat iets vanzelfsprekends. Mm -hmm. En ik, ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Is, ze wonen echt heel dichtbij, Dus op het ja, terrein noem ik het maar. Maar ik ja. het is, kan ze een week niet zien, maar ik kan ook zo uh, in één keer naar binnen lopen. En je doet zaken met je schoonmoeder, hè? Ja. De, dat, dat, dat, dat zullen ook verschillende mensen denken van, moet je dat nou wel ja. doen? Want het is eigenlijk best wel belangrijk, want ze stond bij, tenminste als het gaat, want je ja. hebt wel wat in vastgoed gedaan en zo. Ja. En vertel eens wat daar die relatie is. Nou, ik kende mijn, mijn schoonmoeder van de sportschool, zo heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Ja. En uh, mijn schoonmoeder heeft uh, heel lang bij de universiteit gewerkt. En daar is ze in een reorganisatie uh, is, uh, weggegaan. Nou, dat op een, ook op een leeftijd. Hè, dat is ook wel eens een ding. Als werkgever moet je er goed over nadenken. dat je niet meer zomaar even aan de bak komt. Ja. Toen is ze een nieuwe studie gedaan uh, als uh, taxateur. En, uh, en toen zijn we samen in het vastgoed begonnen, eigenlijk. met een eerste huisje in Zwitserland. En daarna een tweede, en een derde en een vierde. En, um, toen je het heet... hele dorp had? Zeg maar. Ja, bijna. <lacht> nou ja, daar kwam ik. Nee, maar dat was wel grappig ook. Want daar, zij had een bepaalde leeftijd. dat ze op een gegeven moment naar acht uh, huurwoningen niet meer verder wilde en ik wel en uh, maar goed ik ben niet echt van de operatie dus uh, mm. ik heb wel echt mensen om me nodig dus toen heb ik besloten van oké okay, dat ga ik niet pushen dit houden we zo mm. en dat hebben we een paar jaar geleden allemaal verkocht omdat ze nu weer in uh, in nederland wonen goed dus dat een uh, goede keuze geweest niet om te verkopen Achteraf gezien had ik het beter kunnen houden en nu kunnen verkopen. Maar uh, op het moment dat er iemand niet is en die het niet managt, dan uh, gaat woning, gaan die woningen verpauperen. Dus uh, mm -hmm. nee, ja, ik heb geen spijt van. En nooit bang geweest dat de relatie, want het is best, ik bedoel, ondernemen kan ook fout gaan. En je kan ruzies krijgen, maar dat is met schoonmoeder nooit gebeurd. Nee, huh? nee, nee, maar ook niet met uh, vrienden. Ik heb ook denk ik veel vrienden overgehouden aan, en nou, niet denk ik, dat weet ik, aan, uh, aan mijn zakelijke avonturen. Ja. En uh, ik denk als je altijd uh, open, eerlijk en direct bent. En je omringt je ook met mensen die dat prettig vinden. Die daarmee om kunnen gaan. Dan uh, pakt dat eigenlijk uh, altijd goed uit. Ja. Dus uh, ook nu, ik ben nu best wel in wat andere bedrijven actief. Ik denk dat er de 40, 50 man... Van houdt uh, Infoteek weer uh, op een, een of andere manier met ja. mij uh, ja, ja. aan het werk is of in ja. investeringen waar ik in zit? Ja. Ja, ik denk dat Infoteek het verhaal langzamerhand wel bekend is. En voor ja. mensen die nu kijken en denken: van oh, voor mij niet, nou dan moet je maar even googlen of kijk het uit. Het andere gesprek hierboven op 7 d Wat ik nu interessant vind: een van de ondernemingen waar je nu mee bezig bent, is de Urban Gym Group. Ja. Uh, vertel eens. Ja, ik had natuurlijk. Uh, ik heb vier jaar lang of drie jaar lang op een sportschool gewerkt tijdens mijn studie. Ik was fulltime uh, werken eigenlijk in de weekenden en de avonturen. Dus ik wilde wel weer terug in die sport. En uh, toen ik in 14 voor het eerst, zoals ik het altijd zeg, geld van tafel haalde en dat geld weer vrij snel investeerde, ben ik op een gegeven moment een search uit gaan zetten. Ik wilde iets in de fitness doen. Mm. En ik wilde niet in zo'n uh, discountketen, dus, uh, right. ik noem het maar een 13 in dozijn uh, model. Ik wilde iets, uh, in iets bijzonders stappen. Het heeft een jaar geduurd en toen Marjolein, Han en ik uh, tegen elkaar aangelopen. Toen ben ik ingestapt in Tremor. En later hebben wij daar uh, de Urban Gym Group van gemaakt in combinatie met Club Sportief en High Studios. En inmiddels is het de groep die zich focust met name op de urban inner cities. En dan uh, primair Amsterdam, maar we zijn ook actief in Groningen, Rotterdam en Utrecht. Mm -hmm. Waar jonge mensen zitten ook? Ja, bij de focus, de doelgroep is eigenlijk 18 tot 35 jaar. En ja. dan volgt meestal de doelgroep daarna tot 45 ook wel. Als die het leuk vinden om hè, in zo'n zelde zo omgeving te verkeren. Mm -hmm. En dat doen we met zo'n achttal verschillende fitnessconcepten. Uh, en wat dat betreft niet een 13 in de dozijn. We hebben acht verschillende BIS-modellen, maar wel voor dezelfde doelgroep. Allemaal in de inner cities. Dat is de rode draad ook van de groep, zeg maar? Ja, dat is de rode draad. En ook bewust. Omdat je in de fitnesswereld zie je wel ook dat de aggregators opkomen. Hè, platformen die, die ja. leden werven en die ze dan uh, vervolgens naar jouw gym laten gaan voor een uh, gereduceerd tarief. Mm -hmm. En wij vonden het belangrijk om in een stad zeg maar, een belangrijke footprint te hebben. Zodat die aggregators niet zo 1, 2, 3 om je heen kunnen. Uh -huh. hè, dan zie je het een beetje als een aggregator voor hotels. Uh -huh. Als jij een mega grote keten bent en je hebt heel veel hotels in de stad, dan uh -huh. kunnen zij wel die klanten hebben. Maar als jouw hotel al vol zit, dan is het alleen maar extra. Ja. En dan heb je wel onderhandelingspower. Dus wij hebben bewust gekozen om niet te diversificeren in steden. Ja, en, en is jouw model echt gebaseerd op de klanten en abonnementen en subscripties? Want hoe zit het vastgoedwise? Huur je dat allemaal of, of koop je dat allemaal? Of? Nee, het meeste, al het vastgoed is nu daar uh, gehuurd. Uh, het zijn wel vaak unieke gebouwen. Dus we ja. zitten in oude postkantoren, oude banken, ja. politiegebouwen, panden die vaak de omgeving, de mensen uit de omgeving ook gelijk herkennen. Uh -huh. We merken ook als we een keer in een pand zitten wat niet zo herkenbaar is, dat de clubs ook minder lopen. Uh -huh. um, en dat is uh, wel veel werk, want uh, daar zit ook het hoogste deel van het geld in. Het uh, mm. investeren in zo'n gebouw mm. en het onderhoud, het op het niveau houden van een uh, gebouw. Is dat dan niet, Link, omdat jij, ik ben een vastgoed expert maar om daar een hele hoop aan te verbouwen en te doen, terwijl het niet van jou is? Nou ja, je huurt het meestal voor tien, vijftien jaar met okay. opties om het te verlengen. Dus dan kun je daar een business op. Uh, ja, en je, je verbouwt het en meestal moet je het na vijf jaar wel weer verbouwen, hoor. Niet ge geheel, maar wel voor een deel. Mm -hmm. Omdat wij wel heel erg op die doelgroep zitten en uh, op kwaliteit en klantenfocus. Uh, meer en meer. En dan zul je ook continu moeten innoveren in je pand. En zul je ook continu die kwaliteit hoog moeten houden. Mm -mm. En hoe gaat het met de groep? Ja, we hadden het in corona natuurlijk wel even uh, zwaar. Net zo goed ja. als uh, elke andere ondernemer, maar zeker ook in de fitness. Dat was ook de aanleiding voor mij om daar drie dagen te gaan werken. Marjolein vroeg mij toen om... Uh... Ja, het formeel dat je co-CEO nu? Ja, dus dat is uh, een tijdelijk iets. Maar dat duurt ja. inmiddels al even, anderhalf ja. jaar. Um, maar we hebben toen onze partner uitgekocht voor een groot deel. Toen vroeg ze mij om haar te helpen. Dat is en, de CEO, hè? Ja, dat was, ja. Uh, was Han, uh, de andere partner. Toen vroeg ze mij om haar te helpen en sindsdien ben ik eigenlijk drie dagen in de week actief als co-CEO. En uh, ondanks corona gaat het uh, heel goed. We hmm. hebben best wel wat leden verloren, maar minder in verhouding dan andere ketens, procentueel. Wat hou je bij? Ja, dat kun je bijhouden, hè? dus je kunt zien wat de rest doet en, uh, en dat hebben we bijgehouden. We hadden ook een andere manier om uh, onze leden te binden. Cijfertjes belangrijk, hè? Ik las in het boek dat ze ja. de sauna. Ja, kun je dat eens uitleggen voor echt zo'n zo'n zo zo verhaal? Ik denk van ja, zo werkt dat dus. Ja, in het boek leg ik sauna, maar ik kan ook het voorbeeld noemen van de zonnebank bijvoorbeeld. Bijna ja. bijna iedereen heeft de zonnebank nog in de in de fitnesscentra, terwijl het eigenlijk niet gezond is. Dus wij hebben recent afscheid genomen van alle zonnebanken. Mm -hmm. Doen we niet meer. Mm -hmm. Maar dat is één. Hè. Maar vaak is dan de aanname dat ja de zonnebank, ja, dat is een extraatje en dat vinden ja, klanten belangrijk. belangrijk. Ja, ja. Maar hoeveel klanten vinden het nou echt belangrijk? Mm -hmm. Dus als je 3000 leden hebt, dan zou je eerst eens moeten vragen hè, van, hey, vinden jullie het allemaal belangrijk? Ja. En want vaak kun je het niet met trekken en tracen, omdat je er dan, het zit in je abonnement, je kunt erin lopen. Ja. En als je geen systeem hebt, of je hebt geen codesysteem, dan weet je dus niet hoeveel mensen er echt naartoe gaan. Ja. Als je ook de vraag niet stelt, stel dat we het niet hadden, was je dan ergens anders gaan trainen, mm. weet je dat ook niet. Mm. Dus ik zit wel heel erg op al die aannames, mm. uh, of het nou een sauna is, of we moeten tien loopbanden hebben, of de... Dat jij doorvraagt van... Doorvragen, wel, en, en ja, en, en wij komen nu tot de conclusie dat een gym er toch anders uit gaat zien dan in het verleden. Mm -hmm. En uh, dat is onder andere niet per definitie altijd de sauna, uh, geen zonnebanken, uh, personal trainers in eigen dienst. Uh, ja, kan je in van, eigen dienst doen? Ja, dat zijn we al aan het doen. Dus uh, ja. we hebben inmiddels twintig man in eigen dienst en dat wordt uh, alleen maar groter. Aha. Omdat we denken dat we op die manier uh, de kwaliteit beter kunnen borgen hm. en uh, ze zich ook meer uh, onderdeel voelen van de groep moet je wel concurreren met freelance tarieven natuurlijk, want dat is waarom veel personal trainers natuurlijk ja, zo. Ja, ja, klopt. Ja. ja, en die en die hebben ook bestaansrechten ja. uh, en die uh, zijn nu nog wel actief in de club, maar dat loopt op een gegeven moment af mm. en dan zullen ze ongetwijfeld elders aan de slag gaan. Je ziet ook steeds meer kleine kleinere boxen of kleinere gyms ontstaan met personal trainers, dus we ze hebben ja. zeker wel uh, ja, bestaan Alleen ja. wij willen, als we op die kwaliteit gaan zitten, ja willen we toch met eigen mensen werken. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je consistentie wil. Dus dat, zeg maar, dat, dat is ook een beetje hetzelfde werken, kan ik me ook voorstellen. Dat is wel belangrijk, ja. Dat ja. is ja, een, ja. een van de voorbeelden. Ja. Um, wat doe je nog meer? Want je bent, in, je bent redelijk vermogend, hè, volgens mij. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik had een quote, stond een quote toch? Nou, ja, ja. Een nee, project. nee, nee. Ik stond er ooit in, volgens mij in de top 1000, uh, met een bedrag die volgens mij gebaseerd was, uh, ik kon het namelijk terugrekenen op de exit in 2016, ja. met de verkeerde percentages. <laughs> dus, uh, dus dat maakt niet uit. Uh, ze hebben me nooit gebeld. Ze hebben ook nooit verder diepgaand onderzoek gedaan. Nee. En uh, ja, kijk, ik zeg altijd maar, het is gewoon lucht. Hè, want zolang ik het niet verkocht heb, uh, is het niks ja. waard. Maar je hebt nu het een en ander verkocht natuurlijk. We hebben recent hebben we Central Point verkocht voor, voor veel geld. Ja, um, ja en dat is dus inmiddels geen lucht meer. Maar dat heb ik alweer, zo'n grootste deel is alweer uh, geïnvesteerd. Mm. En dat gaat vrij hard namelijk. Dat had ik wel gepland. Ja, en dan kun je een bedrag hangen op je investeringen. Maar ja, als het niet verkocht wordt, zeg ik al, het is niks waard. En als er nee. geen dividenduitkering is, dan is het ook niks waard. Nee. Bij de Urban Gym Group zijn we alleen maar aan het groeien, bijvoorbeeld. Dus ja, ja wat voor bedrag plak je daarop? Ja. Maar goed, laten we je even bestempelen als een vermogend man. Eigenlijk. Ja, ja, nee, ja dat, de, dat klopt, ja. precies. Ja. Uh, waar investeer je nog meer in? Naast zeg maar, de, de, zo'n Urban Gym waar je echt zelf ook actief in bent. Maar hoeveel investeringen heb je lopen? En ja, je dat? Ik, ik dacht 16, maar inmiddels zijn het er 17. Maar we hebben de, ja, eigenlijk heb ik drie focusgebieden. Eén uh, is, uh, waar ik van oudsher actief in ben sinds 1998, is uh, Telecom, IT en Media. Ja. Daar zitten nog mijn grootste investeringen. Daar word ik ook regelmatig gevraagd voor uh, adviesklussen of meekijken met uh, due diligence van uh, private equity. Ja. ben ik nu met een co-investering bezig, met ja. een partij. Ja. Dat vind ik nog wel leuk. Uh -huh. um, eigenlijk waar mijn grootste passie zit is alles rondom sport, fitness, health en wellness. Ja. Daar doe ik steeds meer mee. Uh, met name in de Urban Gym Group, maar ook met mijn partner, zakenpartner, Marjolein Meijer, zit ik in, uh, in wat andere bedrijven ook inmiddels. Ja. Maar eigenlijk wel, dat is eigenlijk iets wat ik het allerleukst vind. Dus uh, ja. daar gaat steeds meer tijd en aandacht naartoe. Yoga ook iets, toch? Ja, daar zijn we mee bezig. Ja. Uh, hebben we straf. net gelanceerd. Uh, ja. en, en we zijn aan het kijken naar investeringen in de yogaketen. En de tweede of de derde sorry, de derde aandachtsgebied is eigenlijk wat ik noem rondom human capital. Dat komt ook wel in mijn boek terug. En dat is alles rondom learning and development, uh, detachering, consulting... Outsourcing van sales, recruitment. is dus eigenlijk alles waar een, een, een human capital bij te pas komt. Hè, waar de mensen eigenlijk het verschil maakt. En dat ben ik begonnen met een uh, tweetal jongens. Adil en Naïd. Uh, ook ex-inventeek. Uh, en dat gaat erg hard. Uh, dat is heel erg leuk om te zien. Mm. Eigenlijk zou ik dat niet meer moeten doen, die start-ups. Want dat wil ik niet meer. Maar dat heb ik toen al wel gedaan. Ja, en dat gaat hard. Ze hebben nu 80 man. En uh, zijn behoorlijk winstgevend. En die jongens die, ja, die, groeien nog elke maand. Dat is heel leuk om te zien. Mm. Hoe deel jij je week in? Je bent, nou ja. bent een planmatig, ja, ja. Ik heb wel een ideale week, maar die uh, lukt niet altijd, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus, uh, ideaal is dat ik op vrijdag geen afspraak heb, hm. maar dat wordt nog wel eens gebruikt als fallback voor wel afspraken. Ja. Um, op zaterdag en zondag uh, heb ik geen afspraken, uh, maar ben ik wel eens aan het werk. Omdat ik uh, met jongens train. En dan komt vanzelf werk te spraken, blijven even hangen. Mm. Dus dat is uh, tijdens het trainen wordt er dan wel gesproken. En tussen maandag en donderdag heb ik een bepaald ultiem scenario dat ik pas om een uur of half tien begin met mijn eerste meetings en om vier uur de laatste doe. Mm. Ook dat lukt niet altijd, maar dat, uh, over het algemeen gaat dat wel goed. En dan ben ik meestal al aan het werk hoor, want ik ben om half zeven al aan het trainen... en dan om half acht uh, en dan laat ik de hond uit en dan ga ik eigenlijk al zitten. Maar het hoeft niet, want ik, ik heb om half tien pas de eerste meeting. Dus als ik geen zin heb, blijf ik liggen. Dus vanochtend lag ik iets langer in mijn bed. En, uh, maar, en, en het bed wordt nog steeds opgemaakt, hè? Tenminste, dat had je geleerd. In ja, dat klopt, dat deed ik vanochtend leger. ook nog. Ja, ja, ja Dat is ja. de discipline uitleger. Ja, ik denk dat uh, ook ja, zo'n clean desk bijvoorbeeld is ook ja. zo'n voorbeeld. Dat vond ik altijd belangrijk. Ik had wel eens collega's die dat totaal niet hebben. Mijn vrouw heeft het trouwens ook niet. Dus het is gewoon een ja. ontploft bureau. Maar die is super creatief. Ja. Dat zie je wel vaker. Ja. Uh, maar ik moet wel echt een opgeruimd bureau hebben. Clean desk is clean mind, zeg ik altijd. Ja. En mensen die wat moeite hebben ook met structuur... Het helpt wel als je dan wel jezelf dwingt om die structuur te hebben. Een okay. aantal dingen die veel weten. Lessen voor ondernemers. Uh, en daar mogen we wat sneller staccato doorheen. Maar ja. ik vond het super leerzaam ook in het boek. En nogmaals, iedereen moet vooral het boek gaan lezen. Want het is echt een super tof boek. Uh, aantal dingen. Uh, Waar veel ondernemers tegenaan lopen is, uh, en dat zul jij ook herkennen, dat aan de ene kant, uh, ik, jij noemde het voorbeeld in New York. Je loopt in New York en je ziet weer een pandje en je denkt, tering, leuk pandje, wil ik kopen. Oftewel, je hebt duizenden en één ideeën. Ja. Ja, elke dag heb je weer een nieuw ondernemersplan. En aan de andere kant is focus belangrijk. en Hoe balans jij die twee dingen? Ja, ik, ik ben dan nog wel echt lerende. Maar wat je moet doen, denk ik, is uh, die ideeën opschrijven. Hm. Ze even laten liggen. En uh, als het daarna nog steeds interessant is na een week, uh, er een uh, plannetje achter te zetten. Ja. En het dan ook bespreken, dat doe ik tegenwoordig met een team. Dus uh, ik deed altijd al mijn beslissingen zelf. Mm -hmm. uh, en dat was het een soort van vette compli en dat moesten uitgevoerd worden. <lacht> tegenwoordig heb ik een investeringscomité in uh, ja. en daar moet het gewoon langs. Dus uh, nu moet ik mezelf dwingen om op elke maandag uh, die ideeën dan door te nemen of die investeringen. Of het een datenlevensvatbaar is. Ja, en doen, dan, dan hoop ik dat past. ze me veel pushback geven. Want, mm -hmm. uh, want mm -hmm. ik heb wel wat uh, richtlijnen. Hè. Ik gaf net al aan die drie gebieden. En ja. ik heb ook al wat richtlijnen qua grootte. En daar moet ik dan ook echt aan gehouden worden. Want ik weet dat ik het niet voor niks doe. Mm -hmm. Maar het is wel prettig als ik dan wat mensen heb die dan zeggen. Hé, hey, uh, ja. je had toch deze acht voorwaarden. Dus niet overal blind induiken meteen. En zorgen dat je wat mensen om je heen hebt die zeg maar kunnen... Kant, ja die je scherp houden en die ja. of die gewoon een keer nee zeggen ja dat is best lastig met ondernemers denk ja, ik dat goed, mensen een goed zeggen. idee gaan we niet doen ja, ja dat ja. hey wat is de rol van dat uh, ev dat uh, ik las over We support wat, ja. wat hoe hoe moet zo, hoe moet ik dat zien dat is een soort supporting office wat ja. je eigenlijk om jou en jouw vermogen heen hebt gemaakt nou ja wat je normaal ziet is uh, dus het vermogen wat ik heb zeg maar um, en wat grotendeels geïnvesteerd is, dat mm. zit in een uh, in, in een vierkont, noem ik het maar. Hè? Ja. En, uh, en je hebt allemaal voor soorten family offices. Ooit zat ik bij een multifamily office. Tegenwoordig heb ik mijn eigen family office ja. met een heel team mensen. Uh, maar voor je het weet heb je daar twaalf man uh, op de payroll staan en daar heb ik niet. Dus ik heb daar wel een x aantal mensen op de payroll staan, maar beperkt. Ja. En um, ik heb dus samen met een drietal andere jongens hebben we een BV opgezet. Dat heet wie Support daar hebben ze ook allemaal gelijke aandeel in en die uh, bv support eigenlijk al mijn investeringen ja. niet uh, geen niet met gedwongen winkelnering, dus ja. uh, de directies zijn altijd vrij om ze wel of niet in te huren ja, ja. er zitten vier man op finance dat worden er binnenkort zes twee op uh, facilitaire zaken dus panden en uh, onderhoudbeheer, en daar worden er binnenkort drie en twee mensen op it en dat worden er binnenkort ook drie en dan hebben we nog wat mensen die uh, hand en span diensten leveren rondom uh, legal omdat dat nog niet echt een uh, fulltime equivalent personeelslid is ja is dus van 8 en twaalf man. En daarom heb ik bewust er buiten gehouden. Dus ze houden hun eigen broek hoog. Ze maken ook geld. Dus ja. dat is ook voor hun. Ja. Ondertussen ben ik wel degene die ze koppelt eigenlijk aan mijn investeringen. Als het gaat om financieren, ook een thema voor ondernemers. Hè? Als ze willen groeien, dan moet er geld bij. En dat kun je op verschillende manieren doen. Private equity staat bij jou. Tenminste, zoals beschreef je het bij, als het in ieder geval om Urban Gym Groep gaat, staat niet bovenaan je lijstje, hè? Nee, nu als niet. Vorm het vorm van financiering. Nee, dat heeft ook natuurlijk wel een paar redenen. Eén, uh, het is niet nodig. Want we kunnen zelf uh, voldoende beste. geld ja. ophalen. Ja. Uh, Marjolein en ik. Uh, ik kan zelf nog uh, geld investeren. We kunnen ook nog geld lenen. Dus het is niet nodig. Dus dat is All één reden. Bak. Ja, en ja. de tweede reden is... Ja, kijk, als je dat doet, dan moet het wel bij je passen. Mm. Dus de vraag is of het nu in deze fase bij ons past. En ik heb dat proces al een paar keer meegemaakt... En ik vond uh, in dat proces de toegevoegde waarde redelijk beperkt. En ik vraag me af of uh, dat ons nu gaat helpen. Dus op dit moment staat het niet bovenaan ons lijstje. Gaan we gewoon zelfstandig verder. Ja, dat... dat wil niet zeggen dat we er voor weglopen. Maar nee, ik precies. zie het nu niet gebeuren. Visualiseren komt een aantal keren terug in jouw boek. Uh, kun je vertellen wat je, hoe belangrijk dat voor jou is? Ik denk dat, voor dat veel voor ondernemers namelijk super interessant kan zijn. Ja, hey, topsporters doen het bijna allemaal, hè? Ja, hè? dus je wedstrijd visualiseren. En Ik heb wel van die momenten, vroeger ging ik bijvoorbeeld naar Zwitserland en dan zat ik altijd op een trapje in de tuin en uh, daar visualiseerde ik wel wat ik allemaal van plan was of, of nou liet ik mijn gedachten de vrije gang gaan rond een bepaald onderwerp. Mm -hmm. Meestal schrijf ik het daarna allemaal uit uh, en dat in je hoofd hebben van nou, bijvoorbeeld uh, we zijn nu uh, aan het onderzoeken of we de Urban Gym Group naar een ander land gaan brengen naar één specifieke stad. <tus> Ja, dan als ik even de tijd heb en in de stoel zit, dan uh, denk ik daarover na of dan droom ik daarover weg. En dan schrijf ik het vervolgens uit en dan komen daar alle acties uit en dan ga ik daarmee aan de slag. Krijg je een soort prophecy misschien wel dan? Of zo? Ik denk wel dat uh, alles wat je maar vaak genoeg haalt, hè, is een soort ja. van mantra, we En, en, en met elkaar wordt meestal wel waarheid. Ja, ook slechte dingen helaas. Ja, ja, ja, dus, ja, ja, kan, ja precies. Je we moet het wel positief doen. En bij, welke ja. stad wordt het? Of is dat nog onbekend? Nee, is nog onbekend, maar we zijn wel een stad aan het, aan het onderzoeken. In Europa? Ja, in Europa. Ja, ja. Binnenkort gaan we er naartoe. Dus ook dat is leuk. We hebben weer studenten uh, betrokken uh, die hun scripties daar uh, op schrijven. En we hebben personeel betrokken die het leuk vinden om mee te kijken. Dus het is echt wel een, uh, een team effort. Grappig. En, en ik moet er ook echt naartoe. Dus in ik, Toevallig ben ik er al actief, dus, uh, maar goed, ik ben actief in heel veel uh, dus, grote steden dus, met nou, mensen uh, oude infotheek. Mogen, mogen, mogen, mensen mogen raden. Ja. Uh, uh, Leiding geven, uh, wat ik las was dat oud-mariniers, je hebt natuurlijk uh, de course-mariniers uh, opleidingen doorlopen en zo. Uh, de, aan de ene kant super autoritair, maar toch worden het vaak ook in het bedrijfsleven goede leiders, hè? of succesvolle mm -hmm. leiders. op ja. een aantal mensen uit jouw naaste omgeving, uh, uh, hoe, kon, hoe kan dat? Ja, dat ik, ik denk het een goede autoritair leiders, is, is is de vraag dat zo is. Want ik ja, precies, is een, autoritair niet goede woord, maar het is wel redelijk directief. Ja, het kan directief zijn als het erop aankomt, zeg ik ja. altijd. Dus ja, ja. Uh, in principe zijn het denk ik hele goede people managers en, ja, ja. en, en, en, en leiders, anders zit je ook niet op zo'n rol. Dus, uh, en, en wat je ziet is dat uh, heel veel gebruik gemaakt wordt van alle kennis en ervaring van de, de manschappen en de, aan de onderofficieren die gewoon gigantisch veel ervaring hebben... dat moet je in een bedrijf ook doen. Mm. En daar zijn ze denk ik uh, steen goed in. Daarnaast zijn ze, ik zeg altijd, uh, heel goed uh, voorbereid. Eh, voorbereiding is het halve werk. Gedisciplineerd, gestructureerd. Ja. Uh, wat personeel ook vaak prettig vindt. Eh, als je structuur hebt en uh, heel duidelijk bent... dit wel, dit niet. Want ja. vaak is het prettig om te weten wat er niet kan... dan dat het maar een beetje vaag in die open blijft. Dus wat dat betreft denk ik dat er heel veel uh, gedrag in ze zit of aangeleerd is, wat super leer, uh, handig is in, een, in het gunnen van een bedrijf. Wat zijn jouw lessen als het gaat om ja, zowel talent spotten als met name ook denk ik talent behouden? Uh, wat is daar belangrijk in? Ja, kijk talent spotten is niet het cv aflopen en nee, ja. uh, die universitaire opleiding. Ik zat altijd heel erg op uh, de persoon. Waar kwamen ze vandaan en wat hadden ze allemaal al meegemaakt en hoe zijn ze daarmee omgegaan? En ik nam heel vaak mensen aan op uh, gedrag. En uh, hoe ze omgegaan waren met tegenslagen. Mm. En dan zag je wel dat uh, dat ook de mensen waren die heel flexibel uh, waren. Als het bedrijf uh, in één iets anders moest gaan doen. Of als er druk erop stond. Mm -hmm. Dus dat is voor mij uh, belangrijk. Ik, ik heb ook in dat boek aangegeven. Ik denk dat, kijk, in je kantoor zitten en naar de cijfers kijken. En dan iemand confronteren met zijn cijfers. Daar kan hij niet zoveel mee. Mm. Dus ik vind dat een, een manager of een leidinggevende... Die hoorde eigenlijk op die vloer te zitten met die mensen en mee te kijken. Zeker als het jongere mensen zijn, maar ook als het wat oudere mensen zijn met veel ervaring. En dan met elkaar uh, ja, bezig te zijn. Is het beter te maken door ook dingen of voor te doen of de juiste vragen te stellen. En dat betekent wel dat je serieus veel tijd uh, in je team ja. moet steken. Ja. En als je dat doet, dan, dan gaan ze zich ontwikkelen. En daarbij is, denk ik, vertrouwen ook super belangrijk. En dat ze vertrouwen hebben in je en dat jij vertrouwen hebt in hun. Dus ja, ik, ga, ik kijk echt naar de persoon en minder naar de cv. Het zegt wel wat. Hè? Ik bedoel, als iemand hoogopgeleid is en uh, allemaal mooie cijfers heeft gehaald, het is in ieder geval heel slim. Yeah. Uh, maar goed, als hij nog nooit wat meegemaakt heeft en alles is altijd maar uh, aankomen waaien. Yeah. En uh, je moet een, uh, bijvoorbeeld een telesales job doen, 100 keer bellen en krijgt 90 keer nee. Kan dat misschien wel net niet de juiste job zijn voor je? Nee, als je niet echt streetwise bent, dan kan dat soms ook niet, ja. uh, niet passen. En uitdagen moet je ze ook, hè? want ik las het verhaal dat je dra interne Dragon Dance uh, yeah, organiseerde bij InfoTeek. Um, vertel dat eens hoe dat werkte. Nou, we, mensen kregen de kans om uh, hun eigen ideeën te pitchen ja. en hun eigen business dan, uh, te starten. Dat hebben we laatst bij de Urban Gym Group ook gedaan en dan komen er teams en die uh, net als bij Dragon's Den pitchen ze hun idee en uh, dan winnen er een aantal teams, die gaan ook wat leuks doen meestal ja, ja. en ze krijgen dan een budget om dat uh, idee uit te werken met ja. elkaar en dan zie je ook wel weer wie de ondernemers zijn Precies. in je organisatie ja. en dat zijn ook de mensen die je vaak nodig hebt om uh, nieuwe initiatieven te laten slagen mm. en ja dat kunnen ook ondernemers zijn, ik noem het entrepreneurs maar het kunnen ook intrapreneurs zijn, noem het ja. wel eens mensen ja. die niet zelf een bedrijf willen beginnen maar die wel binnen een bedrijf uh, een nieuwe afdeling willen beginnen mm. Dat zijn wel uh, aardige voorbeelden, denk ik. Jij bent inmiddels, uh, nee, ik zei je bent vermogend, dus dan kom, kom je ook altijd in je leven en je wordt wat ouder. Ja. Je bent nog niet oud, maar je, je, je groeit. Oh ja. en, uh, nee, en dan op een gegeven moment dan, dan, dan spelen er ook andere dingen een rol. Uh, en zeker ook door jouw gezondheidsdingen. Je bent inmiddels toezichthouder bij een ziekenhuis. Ja. Hoe belangrijk is die bemoeienis van jou in die publieke sector? Beperkt. Kijk, ik heb natuurlijk wel uh, IT for Kids uh, zeven jaar geleden opgezet. Ja. Dat was voor mij super belangrijk, omdat ik uh, wat terug wilde doen. En ook vindt dat sport uh, voor kinderen uh, heel belangrijk is. Want voor de mensen die het niet kennen? ITV Kids is een stichting die uh, ondersteunt andere goede doelen. Zoals bijvoorbeeld Dirk Kuyt Foundation of uh, Richard Krijcek Foundation met geld. Um, en zodat zij kinderen in achterstandswijken of kinderen met een beperking uh, kunnen laten sporten. Mm. Dat is super belangrijk dat die kinderen kunnen sporten. Want ja. daar doen ze sociale skills op, doorzettingsvermogen. Ze leren omgaan met andere kinderen. Nou ja, dat, dat is voor ons eigenlijk de drijfveer om die stichting op te zetten. En die stichting haalt zijn geld op met... Gala's, even, evenementen. In de voor... IT-sector eigenlijk? Ja, maar voornamelijk halen we ons geld op met het uh, ophalen van gebruikte IT-goederen. En de waarde van zo'n notebook of een desktop of een scherm, die wordt gedoneerd aan dat goede doel. Mm. Dat is wat wij doen. Hoeveel gaat er heen inmiddels, oh. die stichting? Ja, een kleine, niet een corona, maar daarvoor is het een klein miljoen. Mm. ging uh, hard naar de miljoen. Top. Dus uh, waarvan uh, een groot deel komt van de evenementen En het andere grote deel is eigenlijk de inruil van... Uh, Gebruikte goederen. Mm, geleerd uh, binnen de bureaus van de infotheek natuurlijk. Ja, en de ja. ge, gedacht van uh, waarom halen we dat niet eerst op met een stichting en laten ja. we die stichting het dan verkopen. En dan die waarde gaat dan naar die goede doelen. Ja, simpel. Dat gaat goed, dus uh, zit er inmiddels uh, een vaste crew op. En zou je meer willen doen in die publieke sector zelf? Nou, ik heb dat natuurlijk wel, uh, ben ik wel mee gestart hè, bij, bij het ziekenhuis ja. onder andere. En ik denk niet dat ik vijf van dat soort rollen moet doen en daar mijn week mm. mee moet vullen. Dus ik denk dat ik dat uh, goed moet balanceren. En, um, en dat bevalt zo goed op dit moment. Want ondernemen is nog steeds wel gewoon wat je. Ja, je eigenlijk hoofd. ondernemen en investeren. Het is, het is nu meer investeren geworden dan ondernemen. Ja, ja, precies. En het zal meer investeren worden dan ondernemen. En, in en de een lange... stap naar de politiek zal het niet worden? Nee. Nooit? Nee, dat is niks voor mij. <laughs> So, nee. jammer is dat, hè? Dat, ik bij dat. Ik spreek meer zeg maar, types zoals jij. Ik ja. denk van tering jongens, je zou in Den Haag echt de pot kunnen breken. Maar tegelijkertijd snap ik ook precies wat je zegt. Want... Nou ja, gaat die pot niet breken, omdat nee. natuurlijk alles is uh, consensus. Ja. En uh, het is steeds meer op de man, uh, merk ik ook. Ja. En uh, dat komt ook in het boek naar voren. Ja, uh, polariseren hè? doen we zelf wel mee. Want dat zien we al naar nou, onder andere in de politiek. Ja. Dus uh, dat lijkt me al niet heel prettig. Ik ben daar niet zo van. Dus, uh, dus ik denk niet dat ik dat heel fijn ga vinden. En daarnaast is het, uh, het is ook complex wat zij doen. Ja. Het kost veel tijd. Je, krijgt niet, uh, je kan niet alles zeg maar regelen. Waardoor denk ik sommige dingen heel traag tot stand komen. Ja. Terwijl er zijn landen waar zeg maar, uh, ja, de wat meer autoritaire leidinggevende. Uh, personen zijn of waar het systeem zeg maar meer autoritair is, dan ga ik niet goed praten, want dat is het niet. Maar ja. daar gaan sommige dingen wel wat sneller. Dan moet ja. er snel wegkomen en die zo... is er dan heel snel. Ja, ja, ja, ja. En in een bedrijf ja. werkt het ook niet helemaal zo, dus uh, duurt het ook allemaal wat langer, zeker naarmate je bedrijf groter wordt. Maar de, het polderen zeg maar en uh, te veel concessies doen, dat zou niet bij mij passen. Hoe belangrijk is geloof voor jou? Ja, wel belangrijk. Ja, ja, ik ben niet, uh, ik kom niet uh, wekelijks in de kerk. Nee. Uh, maar ik ben er wel dagelijks mee bezig. Ja, je en... geeft dat op een hele eigen manier vorm of zo, hè? Ja, ik denk dat dat wel meerdere mensen zijn die dat doen. En uh, iemand zei gisteren tegen mij, uh, maar dat is een, uh, een, een, een vriend van me, die heeft een ander geloof. En, uh, en die zei, ja, het is eigenlijk een soort van handleiding, hè. Zo'n Koran of de Torah of de Bijbel. Ja. En uh, gebruiksaanwijzing van hoe je zou moeten leven. En, uh, en dat is met name wat ik eruit haal. En er staan zeg maar, eeuwenoude lessen in. Uh, hoe je met elkaar om uh, zou kunnen gaan of moeten gaan. dus maar net hoe je het wil interpreteren. Ja, maar, ja. En, uh, en die verhalen en die lezingen en die lessen, die zijn uh, denk ik super interessant. Want je leest elke dag een stukje of zoiets, las ik? Ja, of elke dag soort... komt er een appje bij mij binnen. Wat, dus ik maar, doe niet zo heel soort... veel met apps en die lees ik dan. Ja? En daar haal ik dan wel inspiratie uit. Een soort quote of korte verhalen uit de ja, Bijbel? Ja, uit de, de Bijbel. Daar... En dan ook vaak heel, de, heel logisch uitgelegd. Het is wel Engelstalig. Maar heel logisch uitgelegd met videootjes. En, uh, en daar haal ik dan wel weer inspiratie uit. En ik, uh, ja, wat ik al zei, het is een soort van handleiding van hoe je je leven zou kunnen leiden. Want, uh... Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook oh, die datzelfde denken, maar het dan op een andere manier invullen, waar we natuurlijk met z'n allen niet vrolijk voor zijn. Nee, hè? daarom. Maar je moet, jezelf, uh, je moet zelf je eigen keuze maken erin. Dat is het, hè, denk ik. Ja, ah. dus ik probeer in ieder geval voor mij de goede dingen uit te halen. Ja. Wat staat op je lijstje voor de komende jaren? Zijn er nog dingen die we gemist hebben? Of uh, is het voorlopig of zeg maar, deze agenda en verder uitrollen? Nou, ik ben meer en meer aan het focussen op investeren. Dus ja. het zal ook meer in de hoek gaan van co-investeren. Dat heeft ook te maken met de laatste exit. Die was behoorlijk substantieel. Ja. En uh, waardoor ik ook logisch wijze grotere investeringen kan en wil doen. Wat is substantieel? Ja, nou ja, de Central Point, dat is bekend hoor. Dus dan kan ik je gewoon zeggen, die is ja. verkocht voor 425 miljoen. Mm. Dus uh, en nou, dan moet iemand maar rekenwerk doen. Zoveel dus, uh, jij uh, ervan ja, heb gekregen. Ja, dat ja. is verder niet zo spannend. Maar ik heb het wel een deel al geïnvesteerd. Mm -hmm. En wat ik zei, daardoor komen nu de grotere investeringen ook in beeld. Mm -hmm. Maar die liggen vaak toch wel in de route van wat grotere private equity-partijen. En het is voor mij interessant om met hun uh, co-investeringen te doen. Dan sta ik ook wat meer op afstand, ben ik nog wel ja. actief betrokken. Maar ben ik wat meer op afstand, dat ik denk dat ik over vijf... Wat staat daarvan? Nou, maar als ik vooruit kijk, nu vind ik het leuk om actief betrokken te zijn. Ja. Maar als ik vijf of tien jaar vooruitkijk, dan ben ik 57. Mm. En ik heb geen opvolger. En ik ga ook niet verwachten dat uh, mijn dochter uh, mijn werk gaat doen. Mm. Um, dus dat wil ik ook niet. Dus ze uh, moet zelf maar de eigen weg uh, vinden. Dus dat betekent dat als ik er nu over na moet denken, betekent dat ik nu al een keuze moet maken in investeringen waarbij ik meer op afstand sta. Want als ik alleen maar investeringen doe waarbij ik actief betrokken ben, een dag per week, ja, je bent niet binnen twee, drie jaar uit een investering. Nee, wat ik alleen bedoel is dat als je alleen maar voor des soort grote bedragen gaat investeren, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat levert dan nog meer geld op en wat moet je ermee of zo. Je zou, snap je? Ja, dat heb ik wel een bepaalde mening over. Hè. Dus ja. uh, Dat noem ik maar goed rendmeesterschap. Ook ja. dat komt uit bepaalde boeken naar voren. Ja. Dus uh, als je 200 euro hebt, noem ik het maar, en, en je weet dat je gemiddelde rendement 4, 5, 6 procent is, dan moet je 10 euro kunnen maken per jaar. Maar als je die 10 euro maakt en, uh, en je zegt, nou een deel spaar ik daarvan en een deel gaat naar een goed doel en een deel leef ik van... Um, dan is dat denk ik een, een goede manier. Waarom zou ik van 200 nul willen maken of 100? Mm -hmm. Ik kan het beter doorgeven aan een volgende generatie of een derde generatie. Maar wel met het doel om wat goed te doen met het geld. Ja. En ik, ik ben niet per se bezig met uh, het moet twee of drie keer, vier keer over de kop. Nee. Dat is wel een paar keer goed gebeurd. Uh, maar dat is meer uh, gevolg van de inspanningen. Maar dat was niet een vast online plan. Ja. Nee. Pak je dank voor dit gesprek. Ja, graag dankjewel. En uh, dankjewel voor het uh, kijken. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. En uh, nogmaals, lees vooral zijn boek Groeien als Kool. Uh, kijk hierboven voor het vorige interview wat we met hem hadden. Uh, en als je dit soort gesprekken leuk vindt, blijf vooral op YouTube even hangen. Zometeen twee nieuwe. Dankjewel. Hoi.